quiz met jullie spelen. Morgen doe ik het nog een keer. Alleen dan een uurtje vroeger. En dan voor de jeugd. Ik word geassisteerd door mijn bevallige assistent. Jury. En Jury gaat de score bijhouden. Daar ben ik heel blij om dat hij dat gaat doen. Er zal wel wat oude uh, vragen voorbij komen. Dus dat gaat vast lukken. Nou, we zullen zien. Ik blijf positief. Ja. Nou, dat zou ik doen. René, wat is jouw favoriete strip? Mark, denk ik. Echt waar joh? Ja. Nou, dat vind ik zo'n waardeloze strip. Uh, zouden we misschien nog een andere kandidaat kunnen krijgen, want uh, moeten we ook al die kaartjes verwisselen. Nou, je mag toch meedoen, ondanks uh, deze opmerking. Dankjewel. Succes, René. René, maak het duo af. Iemand en Viola. Ik haak af. Oké, okay, nou dat is mooi. Dan gaan we meteen, uh, gaan we meteen naar uh, de zaal toe. Hier zit een jongeman hiervoor. Vrommeltje, roept hij. En is dat goed? Dat is goed. Ja, dat betekent drie punten voor René. Iemand en Isidore. Oscar. Oscar is goed. Vier punten voor Ruud. Ja, heel goed. Oké, okay. die zien we hier. Is het Suus en Sas? Ja, eigenlijk zijn het Sas en Suus, maar ik reken hem goed. Nee, ik kan ze ook nooit uit elkaar houden. Suus en Sas is goed. Ja, vier punten erbij. 20 voor Rood en 35 voor Blauw. Oké. Okay. Zijn baard dat is goed, ja. De enige met rode kleren is de grote smurf, dus die moet een baard hebben. Ja, heel goed. Blaadjes achter zijn oren, hoe weet jij dat? Je bent slim. Je bent slim, ja, precies. Dan kan de enige de blaadjes achter zijn oren, ja. want Nero dacht in het begin van de strip dat hij keizer Nero was, met zo'n lauwe krans achter zijn oren. En daar heeft hij nog steeds de blaadjes van, ja. Heel. De vrouwelijke Captain America kunnen het noemen, maar ja, het is toch echt een ander figuur. Al die andere figuren hebben allemaal in de Donald Duck gestaan. En de Flintstones hebben nooit in de Donald Duck gestaan. Ah, dat is al heel ver gezocht. He. Maar niet moeilijk. Ook voor Jury, want die moet nu alle punten gaan verdubbelen. Let op, René, nee, de eerste is weer voor jou. Winnaar is het op het pakket, wat net iets groter is. Veel plezier ermee. Nogmaals een applaus voor mijn kandidaten. En zeker voor de winnaar. En... Ik denk dat jullie erbij kunnen zijn. De twaalfde editie van Stripfestival Breda uh, hebben we vanochtend mogen openen na drie jaar. En uh, een beetje terugkijkend op de dag durf ik wel te zeggen dat het een succes was. Absoluut. De beste zaterdag ooit. Absoluut. Gefeliciteerd. Uh, daar ben ik heel, uh, heel blij mee. Uh, dit jaar hebben we het voornamelijk gestoken in een stukje promotie. Als je in uh, Breda rondrijdt, dan uh, zal het je waarschijnlijk wel opgevallen zijn dat er een Stiftfestival dit, dit weekend ging, uh, ging plaatsvinden. Een ander dingetje wat we doen is speciale gasten uitnodigen. Zoals bijvoorbeeld hiernaast bij uh, Davide Fabrie, uh, tekenaar uh, uh, uh, uh, <laughs> van onder andere Operation Overlord <klaps> en uh, al 15 jaar, 15 years you draw on Ja. ja. Uh, uh, uh, uh, uh. Onze dank voor wat jullie voor ons doen. Wij voelen ons zeer gesteund uh, in het organiseren van het festival. En uh, daar wil ik het dan voor nu even bij laten. Ja. <tieden> En? Suske en Wiske, dat is helemaal goed. Vier punten voor Seedring. Kijk, en Patrick houdt dat heel goed bij. Oké, okay, de tweede vraag is voor blauw. Asterix en... Oplinklijk. Oh, Natuurlijk zelfs. Nou, normaal wow. helemaal vanzelfsprekend. Dankjewel. Tot in de zaal. En ik zie een hele fanatieke rode hier omhoog gaan. Tom Poets. We gaan even kijken of dat goed is. En ja, het is goed. Drie punten erbij voor Team Cedric. Finn, de volgende is voor jou. Fokke en... sukken. Helemaal goed. Fokke en Sucke. Met 103. Super applaus voor de middag, Kijk, heel sportief. Ze feliciteren elkaar ook. Super. Dan kies jij er eentje uit. Want jij krijgt ze gewoon al. Alsjeblieft. Ik was winnaar van de Stim tot volgend jaar. een opdracht gekregen en wie de wint blijft vooral zitten, dan komen jullie straks ook achter. En waar we mee gaan beginnen, en dat is een unicum voor Breda, is dan toch mooi de Willy van der Steenprijs. En dat is heel bijzonder, want het is de eerste keer dat die prijs in Breda wordt uitgereikt. Dames en heren, voor Bleekwater en ik zo zijn natuurlijk echt ook Joris, Jongens, het is van het Nederlands Kampioenschap striptekenen voor dit jaar jongens, goed gedaan!